Ik ben Marcia. Ik werk hier als warehouse-medewerker binnen Philips. Mijn dagelijkse werkzaamheden verschillen per dag. De meest voorkomende taken zijn vooral de readstruc de producten pakken en dan met de EPT brengen we het naar de afdelingen toe. De werksfeer is hier altijd heel fijn. Hele leuke collega's en een hele gezellige werksfeer. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren is het handig om stressbestendig te zijn en veilig te kunnen werken. Ze hebben liever dat je veilig werkt dan dat je fouten maakt. Het werken via Ransat is mij heel goed bevallen. Ze zijn heel behulpzaam, altijd goed te bereiken. En altijd invoeren een goed gesprek. Mijn toekomst bij Philips uh, zie ik best wel goed. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en ja, zoals het nu lijkt, wil ik hier eigenlijk niet meer weg. Als ik morgen uh, hier op mijn werk kom, dan ga ik natuurlijk eerst even weer bijkletsen met mijn collega's. Wat altijd heel gezellig is. Wat doe jij morgen?